Yo, best kijkers van It's Food Games. zo uh, in deze nieuwe video? Ik ben Andres en vandaag zijn we terug met een nieuwe video. Dit is een oude record dat ik nog in mijn uh, files heb, heb staan. Het was een opname met Sherlock. Hij heeft zelf nooit online gegooid, maar ik vond het wel grappig. I mean, er zijn best wel grappige dingen gebeurd in die video. Jongens, als we binnen de 24 uur de 30 likes halen op deze video... ...dan ik morgen gewoon direct weer een nieuwe video. I mean, jullie lieten binnen het uur 20 likes achter op de vorige video, dus... Bedankt daarvoor, ik druk thuis op het i'tje nu, voor, uh, <laughs> voor de video. Als je hem nog niet had gezien, laat ze even die like achter, abonneer als je het nog niet hebt gedaan. Join mijn Discord, en dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei! Even normaal doen. Je moet echt serieus doen man, je ziet er echt, als je gaat shiften, dan lijkt het echt zo'n 9 jarige jong van die oude prison-serie voor jou. Oké? Okay? Ja. Kijkers van gewoon Gerlof, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben hier samen met Vloedje, joh man. Yo. Dit gaan we opnieuw doen, want je kan niet eens praten. Ja. <lacht> Oké, okay, ben je ready? <lacht> ja. Kijkers van gewoon Gerlof, leuk dat jullie kijken. <lacht> <lacht> <lacht> Verleuk dan weer mijn hele op. <lacht> Oké, okay. oké, okay, hij is nu goed. Oké, okay, je moet hem doen, hè? Ja. Hé, hey, niet in de lach. Ophouden. Oké? Okay? Oké, okay, ben je ready? Ja. Yo, kijkers van Gerlof. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag ben ik hier samen met Flutje, Yo, man. Yo. En, uh, ja, jullie zien. Het machtige land. Malzam. Yo, man. En, eh... Uh... Wij gaan eventjes uh, ja, onze spawn laten zien. Want uh, ja, wij gaan eventjes uh, laten zien wat Ertoogen uh, wat en Koning hebben maar naar boven toe. We doen naar beneden. Was dat een negenjarig uh, skitje van de prison? Of was dat goed? Nou, soms weet je dat wel. <laughs> ik ga niet dood, John. <laughs> ik heb twee op twee, dus ik het nog wel goed. Oké okay, top. ik um, geloof ik hoor je niet. <laughs> nee. yo yo man ik hoor je yo. welkom. Ja, dat ging goed. Nee, oké okay, mensen na heel lang gelopen te hebben zijn ik een vlotje nu op uh, de Doklambrug. oké, okay. Nou, Dok is dus ook. Roetje, ga in je bootje! in je bootje! Yo, ik ben er weer! in je bootje! Oh kut! Uh, ja Yo, is goed. Oh! Je hebt je bootje! Ja, oh. ik heb nog een bootje! Wacht yes. slopen hem even, slopen! <laughs> oh god, ja, bent zo! Ja. Oh mijn god jij ja, wat echt. Jeez. Hey. Dit is mijn hertog, hey, jongens. Jorn alsjeblieft malen dan we hebben jullie nodig. Oké. Dan niet, doei. stok. Ik ken een pakadordis blijven. Hallo Geerlef. Hallo. Hallo. Ik heb de auto al gedaan. Oh, oké. Okay. Handig. Ja, ja, ik ben, ja. Yo, tot morgen. Yo.